We zijn wetenschappers en uh, het werk dat wij doen is fantastisch, maar wat nou zo jammer is, is dat er zo ontzettend weinig aandacht is in het basisonderwijs voor wetenschap, waardoor je mogelijk een heleboel wetenschappertjes in de dop mist. Ja, het klopt inderdaad, wetenschapslessen die zijn eigenlijk heel moeilijk te vinden. Natuurlijk kun je van alles downloaden, maar het is moeilijk om te bepalen wel welke informatie juist is. Op een basisschool leiden we kinderen op voor de toekomst. Maar leren kun je eigenlijk alleen maar als je, je daarvoor je brein gebruikt. Je brein, je hersens, dat geweldige orgaan. Zonder je brein kun je niks. Waarom zouden we dan niet kinderen leren om het maximale uit hun brein te halen? Dat is wat wij kinderen op school willen meegeven. Ik zie de laatste tijd of de laatste jaren eigenlijk steeds meer kinderen in mijn klas die een vol hoofd hebben. Kinderen voelen zich druk of hebben stress en weten zelf niet goed hoe het komt. Maar ze willen wel graag leren hoe ze ermee om moeten gaan. Wat wij belangrijk vinden is dat de nieuwe generatie beter leert hun brein te gebruiken. En daar kunnen wij als hersenwetenschappers ons steentje aan bijdragen. Het pakket bevat uh, spelletjes, puzzels, strips en verhaaltjes en dat maakt het leren heel erg aantrekkelijk. We hebben het ontworpen met uh, Franse leraren, onderzoekers van het Donners Instituut en de non-profit organisatie Cockney Junior. Dit lespakket komt van de universiteit en dat is zo fijn, want je weet dat het goed is. Je weet dat materialen die ontwikkeld zijn, die bevatten de juiste informatie. Het is allemaal digitaal. Je zet het zo op de digitale bord klaar, niks meer te kopiëren. En Voor de kinderen is het heel aantrekkelijk, omdat heel veel visueel is gemaakt. Daarbij is het gratis, dus dat maakt het ook heel aantrekkelijk uh, voor jou als leerkracht om te gebruiken. Uh, ja, Ik vind het leuk om wetenschap te worden, omdat uh, ja, van, weet je weet wat ik van binnen allemaal nou, omdat ik dan kan weten hoe mijn eigen hersens werken, dat er neuronen in zitten en ook komt er, er ook hun werk. Ja, omdat ik later ook wetenschapper wil worden.